De cloud biedt enorme kansen voor onderzoek en onderwijs. SURF helpt jouw instelling clouddiensten slim en innovatief in te zetten. Op zoek naar jouw voordelige clouddiensten, een veilige plek voor je data, innovatieve mogelijkheden om jouw onderzoek te versnellen, extra rekenkracht of dataopslag. Of bestaat de ideale cloudoplossing enkel nog maar in je hoofd? Geen probleem. Naast een breed aanbod van eigen en publieke clouddiensten kun je bij SURF rekenen op advies- en kennisdeling. Onze uitgangspunten? Toegankelijkheid, security en privacy, rechtmatigheid, kostenbeheersing en keuzevrijheid. Zo kun je zonder zorgen volop de kansen van de cloud benutten. Want samen staan we sterker. SURF. Samen aanjagen van ICT-vernieuwing in onderwijs en onderzoek.